Dag, ik ben Rick van Maurik. Ik ben lijnstrekker van RESPECT. Flevoland is bijzonder dat het natuurlijk eigenlijk een handgemaakt gebied is waar men woont en werkt... ...en wat nog volop in ontwikkeling is. Wonen en werken in Flevoland, dat is prioriteit en speerpunt voor RESPECT. Het is ideaal voor mensen dat ze dicht bij huis kunnen werken. Daar willen wij de financiële middelen voor vrijmaken. Toeristen in Bataviastad, uitbreiding van Airport Lelystad... ...biedt veel kansen of veel meer banen voor Flevolanders in de eigen provincie. Wonen en werken in Flevoland, kies voor respect.